Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar de cumulatieve kansverdeling. Voordat we naar de cumulatieve kansverdeling gaan, gaan we eerst eens even kijken hoe we binomiale kansen kunnen berekenen op de grafische rekenmachine. Daarvoor maken we gebruik van een opgave uit een eerdere video. En die opgave die ging als volgt. We hebben 10 meer keuzevragen. En elke vraag heeft 4 antwoordmogelijkheden. Nu willen we berekenen de kans dat we precies zes antwoorden goed hebben. Oké, okay, we gingen gebruik maken van de formule p van x is k is dan m boven k, vermenigvuldigd met p tot de macht k maal 1 min p tot de macht n min k. En dat ging dan als volgt. We gingen onze kansvariabelen gingen we definiëren en in dit geval x is dan het aantal goede antwoorden. Vervolgens gingen we vermelden dat x... Binomiaal verdeeld is, immers we hebben kans op succes, dan wel op een mislukking. En hij is binomiaal verdeeld met n is 10. We hebben 10 meer keuzevragen, dus we doen 10 experimenten. En de kans op succes, oftewel onze p-waarde, is 0,25. Invullen geeft dan een p van x is 6, n boven k, oftewel 10 boven 6, keer 0,25 tot en macht 6. 1 min 0,25 is 0,75. N min k geeft 10 min 6, oftewel 4. En dit uitrekenen geeft 0,016. Zoals net ook al gezegd, kunnen we dit ook berekenen op onze grafische rekenmachine. En dit kunnen we als volgt doen. Wanneer we een binomiale kans willen berekenen, dan gebruiken we daarvoor de optie binom pdf. En we noteren dat als binom pdf met tussen haakjes n, p, k. Dus in dit geval krijgen we de p van x is 6. is binom pdf n heeft een waarde van 10. p heeft een waarde van 0,25. En onze k heeft een waarde van 6. Oké, okay, dus we pakken onze grafische rekenmachine. Als eerste gaan we naar seconds. En vervolgens kiezen we voor VARS. We zien nu dit scherm verschijnen. En we gaan met onze pijltjes we helemaal naar beneden totdat we aankomen bij binom pdf. We toetsen ENTER. Onze trials, onze N, dat zijn er 10. Dus we toetsen in 10. Onze P heeft een waarde van 0,2. 25, dus we toetsen in 0.25. Onze x-value, hoeveel keer succes? We zijn op zoek naar een 6. We drukken op enter, nog een keer op enter. En in het scherm kunnen we aflezen dat de kans gelijk is aan 0.016. Oké, okay, is het nu tijd om naar de cumulatieve kansverdeling te gaan? We blijven nog even bij onze meerkeuzevragen. Ook nu weer vier antwoordmogelijkheden. Alleen gaan we nu niet op zoek naar precies zes goede antwoorden. Maar zoeken we de kans dat we hoogstens zes antwoorden goed hebben. Ook nu weer definiëren we eerst even onze kansvariabelen. Ook nu weer x is het aantal goede antwoorden. Hij is nog steeds binomiaal verdeeld. Met n is 10. En p is 0,25. Nou, nu zijn we op zoek naar hoogstens 6 goede antwoorden. Oftewel, we zoeken de kans dat x kleiner of gelijk is aan 6. Immers hoogstens 6 goede antwoorden. x is 1 is goed, x is 3. Ga zo maar door. Oftewel, die p, x kleiner of gelijk aan 6, kunnen we dan noteren als... Nou, de kans dat we niks goed hebben. 1 goed hebben. 2 goed hebben. Net zo lang door, totdat we uitkomen bij zes goede antwoorden. Immers hoogstens zes. Zo'n optelling van kansen, of een opstapeling van kansen, dat noemen we ook wel een cumulatieve kans. En hoe kunnen we deze berekenen? Nou, één mogelijkheid is om al die kansen te berekenen en deze vervolgens op te tellen. Gelukkig hebben we een snellere manier. En ook daarvoor gaan we gebruik maken van de grafische rekenmachine. Op de grafische rekenmachine kunnen we gebruik maken van de volgende optie. Wanneer de kans kleiner of gelijk is aan een bepaalde k, dan gebruiken we daarvoor binom CDF. Merk even het verschil op met zojuist, toen hadden we binom PDF. Nu hebben we een cumulatieve kans en ik zie daar ook CDF. Dus cumulatief CDF. En ook nu weer onze n, onze p en onze k. In ons geval geeft dat p, dus de kans van x kleiner of gelijk aan 6, is binom cdf. En nu vullen we weer onze n, p en k in. Een n van 10, een p van 0,25 en een k van 6. Zoals je ziet, hier staat 0,25. Op je rekenmachine vul je in 0,25. Dit voeren we in, in onze grafische rekenmachine. En dit doen we als volgt. Voor het berekenen van onze cumulatieve kans gaan we weer naar second. Vervolgens naar vars. Weer met de pijltjes naar beneden. Alleen gaan we nu niet naar binom pdf, maar kiezen we voor binom cdf. Dus we zien hier de cdf. We drukken op enter. Vullen onze trials, onze n, dat waren de 10 onze p was 0,25, x heeft een waarde van 6, enter, net zolang enter, totdat hij verschijnt in het scherm, een laatste keer op enter, geeft een kans van 0,996 enzovoort. Nogmaals, let even goed op, binomiale kansen gebruik je binom pdf, cumulatieve kansen binom cdf. Laten we nog eens een voorbeeld pakken. We hebben een darter, Michael van Gerwen. En de meeste van zijn pijlen mikt hij op de triple 20. De triple 20 levert het meeste punten op. En in 48% van de gevallen dat hij zijn pijl op de triple 20 mikt, raakt hij die triple 20 ook. Uiteraard traint van Gerwen ook nog. En tijdens een training gooit hij 15 pijlen op de triple 20. Wat gaan wij berekenen? We gaan de kans berekenen dat hij precies 10 keer triple 20 raakt van die 15 pijlen. En we gaan de kans berekenen dat hij hoogstens 5 keer de triple 20 raakt. Nou, gaan we. We gaan de kansvariabelen definiëren. En in dit geval zeggen we de hoofdletter x, onze kansvariabelen, dat is het aantal pijlen in de triple 20... En x is binomiaal verdeeld met n is 15. Hij gooit 15 pijlen. En de kans op succes 48%, oftewel 0,48. We beginnen met de precies 10 keer de triple 20. Dus we zoeken een kans dat x gelijk is aan 10. We gaan onze grafische rekenmachine gebruiken. En we kiezen voor een binom pdf. We vullen onze n, p en k in n van 15, een p van 0,48 en een k van 10, invullen op de grafische rekenmachine, geeft een kans van 0,074. Dus de kans dat hij precies 10 keer die triple 20 raakt, 0,074. Gaan we naar de kans van hoogstens 5 keer, oftewel die kans van x is kleiner of gelijk aan 5. Ditmaal hebben we dus te maken met een cumulatieve kans. Want we zoeken de kans van px is 0 plus px is 1. Zo doorgaande tot px is 5. En dit geeft binom CDF 15 0,48 en een k van 5. Grafische rekenmachine gebruiken. Geeft een kans van 0,190. Nou hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken.